Ik vind het heel erg gaaf. Ik vind het echt. Uh, het is lekker aanwezig, lekker fel. Uh, de lijnen zijn mooi, het past goed. Dus uh, ja, ik ben heel erg tevreden. Nou, mijn rol was vooral eh, namens Paralympies. Eh, er zijn natuurlijk een aantal sporters die in een rolstoel zitten. En dan eh, wil je toch wel dat het voor hen ook heel comfortabel is. En eh, ja, soms ook met broeken, dat ze eh, op een gegeven moment gaan ploppen, zeg maar als je zit. En, eh, nou, dat hebben we vooral in de gaten gehouden, dat dat ook eh, dat goed uitziet en lekker zit. Ik denk dat als we zo meteen ons kledingpakket krijgen en uh, je echt dat momentje hebt dat het jouw spullen zijn en dat het van jou is in jouw mate en voor jou, voor jou samengesteld voor naar Rio, dan begint het pas echt. En daar heb ik ook zin in.